Wie ben jij? Wat is er gebeurd? Sam, Ik heb jou genezen, want ik was de laatste overleven. Oké. Leg Lizzie! kom mee! Oké, okay. ik word het Ja. Maar. Oh, je dacht wapen! Hallo? Hallo, wie ben jij? Ik ben alleen, en jij? Ik ben kijk Weet, Danilo, Amy, blijf veilig. Zou wel. Eén. <laughs> Baby! Nee, ik ben ook niet. Uit. Wie ben jij? Wie, wie ben jij? Hoe vaak? Waar kom je vandaan? <laughs> Heb je het ook nog gelezen? Ja, ik kom van een paar dorpjes hier vandaan. Ik kom van een paar dorpjes hier vandaan. Ik ben zombie-apocalypse. <primera> Oké, okay, drie, 2. Zombies! Zombies! Pas op! Wat <slur impairment> doen jullie, hoor? Duurt het dan ook Yeah, yeah, I I'm gonna try Oh.